Goedemiddag, mijn naam is Remco en speciaal voor iedereen die onze Facebookpagina liked wil ik alvast deze woning laten zien gelegen in een mooie groene omgeving. In een heerlijk kindvriendelijk straatje en achter mij een royale 201 kap met diepe tuin. Dus wees er als eerste bij, licht uw vrienden in of bel ons op 0251 655 086.